Vandaag is 5 mei 2016, de bevrijdingsdag. Een bevrijding die uh, de ik in elk geval met gemengde gevoelens uh, ingaat. Zoals misschien velen met mij. Bevrijding van wat? Want uh, heel veel dingen die mijn generatie als. Vrijheid beleefd werd. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid om te zijn hoe je wilt zijn. Heel anders uitziet. Want voor ons, voor mijn generatie, de vrijheid om te zijn hoe je wil zijn. Wilt in je te kleden zoals je wil. En steeds meer openheid en directheid vinden. Terwijl hier, in deze tijd, vrijheid om te zijn kan zijn dat vrouwen kiezen om een djelaba of hoe heet dat, een soort doek die zich die hun volledig bedekt, bekleedt aan te trekken. Waar ze zich vrij in voelen omdat het ze niet zichtbaar maakt. En precies het te tegenstelde dat wij, wij, wij in onze tijd, denk ik denk vooral vrouwen van onze tijd, zochten gewoon zich bevrijden van uh, beperkingen en zich verstoppen als vrouw. Maar gewoon helemaal vrij en zichtbaar te zijn. En mannen die uh, agressie zochten, uh, die uh, het gevecht zochten, die liefdeloosheid uit draagde. Dat was het soort man die je niet wilde worden en niet wilde zijn. En in deze tijd zie je steeds meer dat sommigen daarvoor kiezen en anderen daartoe verplicht worden. De ene door een terreurorganisatie zich aan, aan te sluiten en de andere door het te bestrijden. Terwijl wij zochten naar geen oorlog meer. Wat is er gebeurd in al die tijd? Nou, eigenlijk niets. Want de wezenlijke verandering heeft niet plaatsgevonden. En je weet al waar ik naartoe wil. Het ikken. Geïdentificeerd zijn met een ik die de wereld op een bepaalde manier interpreteert en kijkt. Als individu, als groep. En um, van ze spreken zal een andere groep zijn die het op een andere manier beleeft en bekijkt. Op basis van zijn cultuur, zijn achtergrond, zijn geloof. Of gewoon de manier hoe hij daarnaar gekozen heeft of neigt te kijken vanuit zijn geboorte. Op dit punt zou je kunnen zeggen. Vrede, vrijheid en liefde die grenzeloos is, is onmogelijk en blijft onmogelijk. Want zolang je geïdentificeerd blijft met dat ik en met een standpunt, en dat ik creëert zijn eigen wereld en de wereld dat ik en daarmee creëer je een groep die ook dat vindt en zul je een andere tegenkomen dat het andere vindt enzovoort, houdt niet op. En sommigen hebben de oplossing gezocht door wat men de verlichting noemt. Dat ik kwijt raken, dat ik negeren, dat ik transcenderen zoals het genoemd wordt. Maar op zo'n manier dat het ook oorlog voeren is tegen jezelf. Want je ik is niets anders dan een uiting van je gevoel of je beperktheid van gevoel. Dat je bepaalde standpunten inneemt en die accepteert en andere gevoelens die je niet dan tegenover gaan staan, niet accepteert. En dat geldt voor het denken ook, voor standpunten die je rationeel inneemt. Of emoties of gewaarwordingen ook zelfs. Mijn lichaam mag niet zo. Ik mag niet dik zijn of mag niet dun zijn. Ik mag zo'n neus niet hebben. Enzovoort enzovoort. Je kunt het bestrijden door zelfmoord te plegen. Dan ben je vanaf zo genaamd van al die problemen. Dat is ook een manier. Je kunt ook de andere doodschieten die anders denkt. Maar is dat echt een manier om het op te lossen? Misschien tijdelijk. Maar de ware oplossing is echt diep in jezelf, in alle oprechtheid, voelen, weten, dat je waarnemer van dit alles bent. Van je eigen ikken, van je eigen standpunten en emotionele keuzes die je maakt, uit angst voor het onbekende, uit angst voor het andere. Maar zou je je leven door angst willen laten leiden? Waarom zou je dat? Een angst die je zelf schept door een standpunt in te nemen, waardoor het andere je beangstigt. Er is maar één angst die terecht is, is de overlevingsangst. Als iemand jouw leven bedreigt, die van je geliefde, die angst is misschien een angst waar je kan zeggen van, oké, okay, dan begrijp ik wel dat je erop handelt. Zou ik ook doen. Maar hoe stoppen we dat? Door te stoppen met identificeren met die standpunten. Er is niets verkeerds met het ikken. Want het ikken vertegenwoordigt een bepaalde gevoel, emotie, gedachte, standpunt die op een bepaald moment in jou verschijnt. Maar je bent vrij om wel of niet daarin mee te gaan. En als je daar niet in vrij voelt, leer het vrij te worden. En daar leer je. Door het te laten plaatsvinden in je en te ontdekken dat je de waarnemer bent. Degene die het, die het toeschouwt en laat zijn. Want er is niet iemand in je die dat doet. Het waarnemer zijn is onpersoonlijk in die zin. Dat er geen eigenaar hoeft te zijn. We zijn met z'n allen waarnemer van het geheel. En daar vinden we elkaar onvoorwaardelijk zonder en stampend te kiezen of voor of tegen te zijn. Maar daar vinden elkaar in onze verschillen. Dan kunnen we verschillende dingen geloven, verschillende dingen zien, zonder elkaar te hoeven te bestrijden. Want het is een keuze die je maakt om zus of zo te staan in het leven. En dan kun je naast elkaar. Je hoeft elkaar niet te bestrijden. Als je weet dat je dat een persoonlijke, onvoorwaardelijke liefde zijn... Onverwaardelijke zijn bent die dit allemaal draagt. Dat is een echte 5 mei. Een echte bevrijding. En de rest is alleen maar omheen draaien. Om de feiten heen draaien. En het oorlog voeren en het weer moeten bevrijden. Steeds weer op een andere manier voortzetten. Tot wanneer? Ieder van ons is vrij. Neem die vrijheid, de echte vrijheid, serieus en ga ervoor. Deze dag is voor mij begonnen met gemengde gevoelens. Met een ik in mij die tussen vrijheid en gebondenheid zit. En ik kan mij geïdentificeerd blijven en dan ga ik naar... Het vieren van de 5 mei. Maar ik vier het dan niet. Want er is angst ergens achter in mij. Voor het verlies aan vrijheid. Maar ik kan ook die angst. En dat ik in mij. Laten vieren. Als het ware. En dan kan ik echt vrijheid ontdekken. Een vrijheid die ik altijd heb. Niet alleen maar op 5 mei die wij allen hebben, alle dagen, alle tijd, onverwaarlijk, altijd aanwezig. Laat het daarvoor gaan.